Wat een schatjes. Oh kijk, toch wat leuk. Echte liefertjes. Ik, ik kan niet wachten tot de release van de Sims 4 honden en katten. En ik ben niet alleen. Kijk mijn Sims zelfje toch, zo sip kijken. Deze kattenmens zit er nu maar saai zo in zo'n huis zonder lieve katten om lekker mee te knuffelen. En jouw sims, kijken die al uit naar een leuke viervoeter? Kan je ook niet wachten op dit nieuwe pakket? Dan heb ik goed nieuws. Town of Plumbobs organiseert een wedstrijd en de winnaar krijgt... Een code voor de sims 4, honden en katten. Maar wat moet je doen? Laat zien in één plaatje, tot maximaal drie, hoe het leven van jouw sim zal verrijken met een huisdier erbij. Vergeet er ook niet bij te vertellen waarom het leven van je sim leuker zal worden met een huisdier en wat voor dier dit is. Jouw inzending post je naar de wedstrijd topic op het forum Town of Plumops. De link vind je in de beschrijving. Iedereen mag één keer meedoen. Het meedoen is gratis en kan tot met zaterdag 11 november. Let trouwens wel goed op dat je... Inzending voldoet aan de regels. Want alleen dan maak je echt kans. Succes!